We hebben er allemaal wel eens bij de hand, je brommobiel is vies. Je hebt dan een aantal dingen die je kan doen. Je kan hem naar de wasstraat brengen in de wasbox, wassen of je kan hem langs de kant van de weg wassen. Beide zijn niet zo leuk voor de natuur, dus is er een derde manier om het te doen. En die derde manier is heel verrassend, wassen zonder water van EcoWax. Wassen zonder water is een natuurvriendelijk product wat biologisch afbreekbaar is, waardoor je er na verloop van tijd niets meer van terugvindt in de natuur. De toepassing is eigenlijk heel eenvoudig. Je leest eerst de aanwijzingen op de fles en wat je dan doet is, je spuit het op het oppervlak dat je wil schoonmaken. Dus je spuit je brommobiel in. Je neemt het glas mee, je neemt het groen mee, je neemt de voorruit mee, want het product is geschikt voor je hele brommobiel. Heb je het op, de brommobiel gespoten, dan pak je de eerste microvezeldoek en daarmee wrijf je het product in met mooie ronddraaiende bewegingen. Zodat er een dun laagje overblijft op de carrosserie en op de ruit. En als je tevreden bent met het resultaat, poets je dat uit met de tweede microvezeldoek. In dit geval de blauwe. En het mooie is, het ruikt nog lekker ook. En je hele brommobiel komt eruit met een vlekvrij resultaat.